Dit is de binnenkant van de FAP32 Retro koelkasten van Smeg. Een ruime kast met retro uiterlijk met apart koel en vriesdeel. Hoe is de indeling en wat is er mogelijk? De temperatuur van de FAP32 koelkasten is digitaal in te stellen met de knoppen aan de bovenkant. In het koeldeel cool zelf vindt u het Multi-Flow systeem voor een goede verdeling van de koude lucht en zuinige LED verlichting voor goed zicht binnen in de koelkast. De uitschuifbare lades zorgen ervoor dat groenten en fruit langer vers blijven. De deurvakken maken de indeling compleet. Onder het koeldeel cool zit het sliesdeel. Drie ruime lades met genoeg inhouden voor broden... Vlees en ijs voor een heel gezin.